Vlogt wel, kijkers! Ik ben Mirjam Duh. en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ja, dit is een video ja, dat gaat eigenlijk nergens over, ergens en nergens over, want uh, ik heb uh, niks opgenomen, ik heb niks geëdit, ik heb niets gefilmd en uh, heel mijn voorraad qua video is op nu. Ik heb hem eigenlijk Eerlijk gezegd een paar weken vrijgenomen van video maken. Want uh, ik heb nogal veel aan mijn hoofd. Mijn blessure is gewoon nog steeds niet over. Hè? Zoals jullie weten ga ik jullie daar weer niet weer lastig mee vallen. Want u we ook wel denken van een gezeik met een wij veel tijd aan die zieren komt. Uh, dus lopen is nog niet, uh, niet aan de orde. Maar ik lig hier lang uit op een woensdagavond. Tien over half zeven. Ik heb even niks te doen. En ik ga zo wel vroeg slapen, want uh, morgen en overmorgen worden uh, lange dagen. Iets met de vereniging, daar ga ik jullie niet meer lastigvallen. Maar ik moet wel uh, vroeg gaan slapen, want ik slaap nog steeds heel slecht. Ik ben heel vroeg wakker. Maar waar ik heen wilde, ik zit op YouTube te kijken naar een YouTuber. En ik zie op YouTube ineens een hele nieuwe optie staan. Normaal gesproken, onder de video, als je aan het kijken bent op YouTube, op je laptop, niet op televisie, maar op je laptop, dan staat er duimpje omhoog of duimpje naar beneden. Delen en opslaan en al dat soort opties. Maar ik zie nu iets ertussen staan en dat is dit. Clip. En vooralsnog is dat nu bij Don K Klein, daar zit ik nu toevallig op te kijken, op dat uh, kanaal. En daar kan je zo knippen. Dan kan je een stukje van de video eruit pikken. Ik zal het even een beetje soort van netjes doen hoor, want dit wordt gewoon een... Uh, waar is mijn cursor? Hier. Een improvisatievideo. Dan kan je een gedeelte van de clip uitzoeken. Zet je dan een tekstje in. Uh, la, die, la, die, la. Dat. En dan zeg je clip delen. Oh, en dan zegt hij er is iets misgegaan. Ik heb dat nog niet helemaal goed uitgeprobeerd hoor, maar ik zag dat ineens staan en ik denk, dat is leuk. Ik ben wel benieuwd jongens, of dat gewoon ook gaat. Iets grotere clip? Clip delen. Nee, dat doet hij dus niet. Oh, wacht even. Kijk, dit is een experimentele functie die alleen beschikbaar is voor een klein aantal creators. We willen in de toekomst meer creators toegang geven tot deze functie. Oké, okay, nou leuk. Ja, fantastisch. Ik vind het een leuke. God, dat wordt leuk. Moet word je nog meer gespamd met je. <lacht> um, ik zie dat er op Facebook, onder andere en Instagram. Nee, op Facebook meer een deel eigenlijk. Dat er heel veel dingen georganiseerd worden nu. Uh, corona, zeg maar, een soort van voorbij is. En iedereen weer een beetje wil feesten. Dus ik zie allemaal leuke dingen voorbij komen. Waaronder een danswedstrijd die Jamie Blom. Gaat doen. Jamie Blom is ook een YouTuber. Zoek even op. Stel dan, ze heb ik vroeger ook gedaan. Ja, wat heb jij nou niet gedaan, Mirjam? Nou ja, uh, ja, ook nog genoeg heb ik niet gedaan. Maar stel dan, ze vond ik ook altijd heel erg leuk. En ik vind het ook leuk om daarnaar te kijken. Ja, de jurken en de make-up is allemaal zo mooi. Dus vroeg ik aan haar: van joh, waar is dat? Dan kom ik kijken. Dat ga ik vloggen. En dan volg ik jou een beetje. En dat is uh, 17 oktober. Ok in Rotje Knor, Daar ga ik dan heen. Uh, eigenlijk had ik 17 oktober met uh, Anja Silverlines uh, afgesproken. Wacht even, dat is geen Anja Silverlines meer, maar dat is Anja 50. Plus. Dus, daar vertel ik zo meer over. Maar eigenlijk had ik dus met haar afgesproken. Maar die afspraak heb ik verzet na 16 oktober. En dan heb ik dus een heel druk weekend. Hartstikke leuk. Heb ik weer wat te doen? Heb ik weer wat te filmen? Maar wat ik bij Anja ga doen, dat is niet voor het filmen, geloof ik. Nee, dat is gewoon uh, uh, voor de 50 plus dus kanaal van haar. Zij gaat dus uh, haar kanaal opnieuw inrichten, want daar komen allemaal 50 plus dus dingen. Ik bedoel, onderwerpen voor 50 plus mensen. Ik denk over het algemeen vrouwen. Ben jij 50 plus? Ga daar dan heen dus. Ja, als je, ook als je niet 50 plus bent en je vindt het ontzettend interessant. Nou, dan kan je er ook gewoon heen. Want het zijn ook gewoon lollige dingen. Wij hebben een video opgenomen over valse wimpers. Magnetische valse wimpers. Zo, het is koffietijd. En ik heb visite. Oh, uh, nou, nou weer? Ja, kijk. Oh no, oh Het no. is de Anne. Oh. nee, ik ben incognito. Anja ben van Niet meer van Silverlines, maar 50 plus. Of een het klinkt als 50 pop, of een envelop. 50 plus. Dus, plus. het is echt een vraag eigenlijk. Ja, of uh, een komma. Of een uitroepteken. Ja. Ja, uh, kan een puntje, puntje, puntje, puntje. Dus, kijk wat ik gekregen heb. Dat is uh, helemaal om op te eten. Ik ga even de standaard pakken, want eh. Uh, die staat helemaal hier. Uh. Zo. Want we gaan wat opnemen. Dat komt dan op jouw kanaal toch? Hmm. Op de 50 Plus, dus. Want 50 Plus, dus is op de ontour. Hé. Hey. Ik ben ontour. tour, yeah. Want uh, we gaan uitproberen. Of die um, valse wimpers. Of vinden dat valse wimpers? Dat klinkt eigenlijk helemaal niet aardig. Maar heel goed. Graske vals. Staat vol met redelijk wat oudere dames. De een is nog knapper dan de ander. Maar dan zeggen ze. Um, we doen even het kanaal uit ik ga even mijn ogen doen en ik ben zo terug en dan komen ze terug en dan zegt ze nou ik heb mijn lesjes weer op gedaan dan denk ik valse wimpers oh, yeah. ga ik ook eens proberen want past dat eigenlijk wel bij de uh, mature women oftewel 50 plus ja. nou ik kan je zeggen ik zet hem even vast met bril is dat niet handig <lacht> Die video komt daar, niet hier. Trouwens, Anja, ik heb daar nog een beetje last van gehad bij de weg. Ik heb mijn oog, zeg maar, uh, tenminste, ik heb hier dus die valse wimpel op gedaan. Magneet uh, shizzle. Maar de volgende dag was mijn oog ontzettend rood. Alleen deze. Dus die heeft echt niet zo goed gezeten de hele tijd. Ja, voor de rest, uh, niks. Oh, ja, dat is ook nog wel even leuk. Want ik vroeg in mijn vorige video wie dat ook doet. Want ik ga dan bijvoorbeeld de tunnel in, al zingend in de hoop dat ik aan het einde van de tunnel nog steeds mee kan zingen met uh, het liedje wat dan speelt en uh, ik merkte dat de antwoorden die daarop gegeven waren dat het over het algemeen mensen zijn die al van zingen houden uh, Tineke die houdt van zingen en Vera, daar heb ik samen mee op koor gezeten die houdt ook van zingen en die deden dat dus ook voor de rest volgens mij uh, waren dat niet zoveel mensen die dat ook deden maar dan heb ik een nieuwe. Ben ik de enige die, als, je op, als ik op de wc zit... Uh, nee, dat zei ik verkeerd. Ben ik de enige die, als ik aan het plassen ben, probeert mijn straal zo zacht mogelijk in de pot te laten vallen? Zo, so, hoe, <laughs> hoe zeg ik dat? Nee, maar ik bedoel eigenlijk... Als ik in een openbare toilet zit en je hoort mensen binnenkomen, dan denk ik van ja... Ik kan er wel ongegeneerd alles laten vallen, maar dat maakt zo'n herrie. Ben ik dan de enige die dan probeert om in de hoek, langs de rand, of ik ben daar nou wel echt heel nieuwsgierig naar. Want soms is het toch wel een beetje dat ik me schaam, dat ik denk van nou, dat hoeft toch niet iedereen te horen, die herrie. In het kader van dit is toch al een vreemde video. Ah, kamp nee, nee, oh! Shoot! Ah. <laughs> Zo! Mijn, mijn uh, grote teen en die teen daarnaast, die bijna een spagaat. Want uh, ik kreeg een beetje kramp. Ik denk ik doe even een lichtje aan. Waarom pak ik ook alweer de camera om? <laughs> wat ik Ik wilde jullie nog wel vertellen. Oh, guttig, guttig. gutte. gutte, gutte. Uh, oh, ja. Nee, oké. Okay. Nog twee dingen wil ik gaan vertellen. Ik ben in... Intermittent, intermittent, ik kan het gewoon niet uitspreken, maar het is wel makkelijk om te doen. <laughs> Vasten. Je hoort er tegenwoordig heel veel. Dat houdt dus in dat je smorgens niet eet en dan om 12 uur pas, pas begint met eten en na achter niks meer neemt. En ik ben daar aardig wat kilo's van afgevallen, moet ik zeggen. En ik ben nog niet eens echt aan het opletten met lijnen en zo. Maar in principe is dat ook wel logisch, want je mist natuurlijk van alles wat je smorgens vroeg wegdoet. En s'avonds na nou, achter moet je eigenlijk gewoon niks meer eten, want dat verbrand je niet meer. Dus dan zit ik net voor achter van alles. Nee, dat is niet waar. Is... Maar goed, dat gaat helemaal goed. Ik ben al uh, wat kilo's afgevallen, vind ik helemaal leuk. Maar nog iets, oh ja, jullie gaan, jullie gaan weer lachen als je dit hoort. Ik ga 15 oktober naar Toneel. Dus heb ik me opgegeven bij Interarmico. Inter in Dordrecht. Ik ken heel die club niet. Ik weet ook helemaal niet of dat wat voor mij is bij die club. Maar 15 oktober hebben zij de vloer op, heet dat. Dat is improviseren. Als je dat op YouTube even opzoekt, de vloer op, dan zie je dat ook van NPO geloof ik. Uh, dan krijgen ze een situatie voorgeschoteld. Uh, jij bent uh, uh, verliefd. En nou ja, Noem maar op, je bent met hem samen en je gaat vreemd en weet, weet ik veel, ik verzin maar wat. En dat moet je dan gaan spelen met een ander persoon. En dan moet je dat gewoon improviseren. Nou was mijn vraag aan jullie, willen jullie hieronder in de comments een situatie schetsen? Voor mij als persoon, een vrouwelijke persoon, dat is nu even het makkelijkst eigenlijk. En dan uh, een type, een typetje. Dus, uh, ik ben in een café, ik ben verdrietig en ik ontmoet iemand en bla bla bla bla. Dat lijkt me leuk als jullie dat aan mij hier voorleggen, zeg maar. Dan kies ik de leukste uit en die ga ik dan in de volgende video spelen. Ik ga dat niet voorbereiden, ik ga dat gewoon improviseren. Nou ja, ik, ik ga het natuurlijk in mijn hoofd, ja dat kan bijna niet anders, want als ik het lees dan ga ik er al een beetje over nadenken, maar ik ga... Het geen tekst bedenken. Ik ga alles uit mijn hoofd doen. Dat lijkt mij nou ontzettend leuk. Dus ik zie heel graag jullie reacties hieronder. Wat ik moet gaan spelen en wie ik ben en waar ik zit. Wie, wat, waar. Dan krijg je nu de afsluiting van de video. Nu stop ik er echt mee. Ik heb echt 10 minuten volgelubbeld. Ongelooflijk. <lacht> Doei, lieve mensen.